Hallo, welkom bij deze drum-sessie en gitaarsessie. Dit is Thomas, hij speelt de gitaar vandaag. En morgen en volgende week. Toch? Ja, hoe <laughs> fijn.